Hallo, mijn naam is Aranke Reewijk en naast mij hier uh, loopt uh, Klasina. en wij gaan het hebben over alleengevoorde uh, nou, tweelingen. Dus uh, Klassina, ja. fijn dat je mee wilt doen uh, hieraan en uh, ach, de eerste vraag die ik aan jou zou willen stellen is, hoe, hoe ben je eruit achter gekomen? Ja, dat uh, ja, weet je, eigenlijk is het wel iets wat ik soort altijd geweten heb, mm -hmm. uh, maar ja, niet bewust of zo. Het is gewoon zo'n onbewust gevoel. Ja. En het is eigenlijk in 2012 of 2013. Ja. Ben ik eigenlijk um, met een familieopstelling. Ja, het was al vaker, al echt jaren daarvoor ook al in familieopstellingen wel mm -hmm. te sprake gekomen van dat er iets zou zijn ja. um, van een Miskraam of een, een doodgeboren kindje bij mijn moeder of zo. Mm -hmm. Dus toen ben ik regelmatig het gesprek mee aangegaan ja, met mijn moeder. Mm -hmm. Maar zij, uh, ja, zij weet niets van een bloeding of mm -hmm. miskraam. Of. Dus eigenlijk had ik toen was ik heel erg in verwarring mm -hmm. zo van. Hm? Ik voel iets, ik voel maar... iets ja. maar het klopt niet bij me wat mijn moeder zegt. Nee. En toen heb ik het heel lang weggedrukt. Eigenlijk is het in, ik denk dat het 2013 was, maar dat weet ik niet meer zeker. Dat ik in een familieopstelling, um, dat ik eigenlijk zelf een um, soort um, matjes neer moest gaan leggen voor hoeveel mm -hmm. kinderen wij hadden in. Ja. Gewoon gevoelsmatig. Ja. Er kwam er naast mij een kindje bij en dat, dat moest ik vasthouden. En dat was zo raar. Ja. En dat toen, raakte hij heel erg Ja, toen. en dat ik zoiets had van ja, maar het is toch niet mijn kind. En dat werd ook gezegd van, geef hem aan je moeder. En toen had ik zoiets nee. Afblijven, dat hoort bij mij. Hoor. Ja, het hoort bij mij. Ja. En toen, um, ja, zijn we en eigenlijk... En het was niet het gevoel dat het een, een, een kindje was wat jij hebt gekregen nee. maar... Nee. Oké, okay, dus dat was echt nee. een heel ander gevoel. Ja. Kun, kun je dat gevoel omschrijven of is het niet echt belangrijk? Of... Uh, ja, het was op een gegeven moment wel echt wel van, dat is mijn zusje. ja. En um, tegelijkertijd had ik zoiets, het is, het, is, het is ook een stuk, een deel van mij. Mm -hmm. En toen kwam ik op een gegeven moment, um, ja op een gegeven moment ging ik gewoon een kwartje vallen. Van, ja. van, van ik, ik ben van tweeling. Ja, ja. oké. Okay. En, en ik weet van jou ook, hè? Jij, jij hebt heel sterk het gevoel dat je een een eigen tweeling bent geweest. Ja. Uh, hoe, hoe is dat gevoel eigenlijk uh, gekomen voor jou? Of hoe weet je dat intuïtief? <laughs> hoe weet je? Je weet het gewoon. Ja, ja. Gek yes, is hè? dat. Ja, ja. ja. En je, je weet ook hè, er zijn een aantal uh, kenmerken, eigenlijk een hele lijst met kenmerken is er, van die, die, waaraan je kunt zien eigenlijk of je eventueel naar leeggevolde training bent. Um, zijn daar specifieke kenmerken van je zegt van nou, dat, dat, ja, die, die herken ik zo ontzettend? Ja, het was eigenlijk na die, na die opstelling... Um, uh, ben ik eigenlijk gaan zoeken op internet. Zo van, ja. Ja, is er iets over te, te vinden? Mm -hmm. En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk eerst het boek tegen van... Uh, Duisterman? Ja, ja, Drama in de moederschoot. Mm -hmm. En toen ik dat ging lezen was het echt... Uh, ja, zoveel aha. Ja. En uh, ja, ook van het... het um, ja, van wat je voor een opgeslagen herinneringen gewoon al ja. hebt van uh, Zo vroeg in de baarmoeder, ja. en dat, want ik had echt zoiets van nou, je, je verzint dingen en uh, hoe ja. kan je dat nou weten? Nee, dus, en... dus rationeel vond je, vond je het eigenlijk onzin ook? Ja. Ja. ja, ja. Terwijl al, als ik dat ook zei, van ik vind het onzin, dan was tegelijk iets zo van hoe kan je dat nou zeggen? Ja. Dus je, je lichaam reageerde? Ja, hè? ja. Okay. ja. Oh, echt zo van, nou, zo van nou, dat moet je niet <laughs> zeggen, want dat, dat klopt niet. Je werd gewoon afgestraft door je eigen lijf. Ja, heel ja. heel apart gevoel. Ja. Ja, en, en zijn er inderdaad, als ik terugkom op die kenmerk, ja. bepaalde dingen waarvan je zegt van nou, dat heb ik heel erg gehad of dat heb ik nog steeds heel erg? Ja, nou ja, in ieder geval, ik ben uiteindelijk getrouwd met een vrouw. Ja. Dus daar, daarvan had ik ook zoiets van, <laughs> oké, okay, dat, dat las ik op een gegeven moment ook. Van, ja. Um, ja, dat heel veel uh, alleen geboren tweelingen die een zusje, zeg maar, als, mm -hmm, maar ik en ben al een erg, vrouw, ja. Ja, dat die dan ook met een nee hoeft niet nee, zijn, nee, nee, maar nee, dat dat maar wat... die, nou ja, dat dat inderdaad ja. ook wel voorkomt. Dus dat, dat raakte mij wel. Ja. En ook gewoon mijn. Um, um, ja, dat gevoel van eenzaamheid heb ik gewoon in mijn hele leven wel heel erg gehad. En heb je soms ook het gevoel dat, dat, er, dat je een deel van jezelf mist of ja. zo? Dat je maar helemaal niet ja. bent? En ook ja. dat ik gewoon als kind gewoon liep te praten tegen uh, ja. iets. Ja. En uh, ja. Mijn moeder die, ja, die ging daar eigenlijk niet zo op in. Die had zoiets hmm. van: ach, die zit in een fantasie <laughs> weet je wel. En, ja, ik had gewoon heel veel fantasie. Ja. Maar. En, um, ja, en dan gewoon in het aangaan van relaties was het ja. gewoon bij mij heel. Um, van het ene kant verlangen naar um, nabijheid en aanraking, en aan de andere kant heel erg ja, ja. van niemand mag mij aanraken. En heel tegenstrijdig. Heel tegenstrijdig, ja. En ja. dat ik dat wel. Uh, soort van uh, ja, erkenning van mezelf, uh, van mijn zijn. Dat, want ik had heel erg van, oh, je bent gewoon gek. Weet ja. je kl jij klopt niet helemaal. Nee. En, uh, Heb je dat nog steeds? Nee, nu niet nee. meer. Wanneer, wanneer is dat overgegaan? Weet je wat? Ja, dat is wel heel erg. Ook naar aanleiding dat ik, dat ik jouw boek uh, uh, las. Ja. En uh, daar kwam ook zoveel... zoveel Dingen vielen op zijn plek dat mm. ik dacht, ja hé, weet je. Mm. Nou, en dat op gegeven, dat ik op een gegeven moment jou um, bij de lezing van jou was en ook aansloot bij de groep mm. op Facebook. En dat je dan ja, zoveel mensen, um, zoveel verhalen krijgt en ja, wat dan uh, uh, ja, een bevestiging is ja. en, en herkenning is en, niet gek, nee. want er zijn heel veel mensen die het zo ervaren en dat dat dus een stukje daarvan is. Ja. En als je kijkt hè, naar het hele proces, je bent 2013 zo ongeveer, ben je erachter gekomen. Het is nu 2017. En, nou, ken ik jou ook al wat langer en weet ik dat je toch al door nou, behoorlijke obstakels bent gegaan nou, ja. eigenlijk. Uh, wil je daar iets over vertellen? Of, uh, ja, ja, er is gewoon altijd wel ook iets in mij geweest van het klopt niet dat ik hier ben ofzo. Op de aarde, ja. en, dat, uh, ja, en op een gegeven moment, toen dat echt helder werd van, van mijn zusje, ja, ik heb, ik heb haar dan allemaal genoemd. Dus mm -hmm. van dat, ik, dat ik ook heel erg dat verlangen had om naar haar terug te gaan. Dus ja. Ja, dat, en en hoe, hoe groot was dat verlangen? Nou ja, zo, zo groot, van dat ik. Dat ik We zouden toch samen. Mm -hmm. En maar ergens op een gegeven moment krijg ik, heb ik daar ook wel antwoord op gekregen of zo. Van het is niet, um, het is ja dat het zo van je bent samen begonnen mm -hmm. en, uh, en we zijn voor altijd verbonden mm. en in contact. Mm. Dat voel ik ook wel heel sterk nu. En uh, ja, dat zij ook. Gewoon gevoeld en begrepen van dat, zij, dat, dat wij meer voor elkaar kunnen betekenen, hoe dus zij daar is, ja. in het licht. En, um, en dat we wel samen ons dik doen, want, maar dat, ja, dat het gewoon in een andere soort ja. mensen is ofzo. Dat is inderdaad wat ik vaker tegenkom, maar dat, dat, dat kun je honderd keer tegen iemand zeggen. Maar ja, op het moment dat je dat zelf niet kan zien, werkt dat natuurlijk ook ja. nog niet. Hè? Ja, ik weet wat je vertelt eigenlijk al van je bent toch al behoorlijk... Ja. Diep gegaan eigenlijk. Wat heb je er zelf eigenlijk aan gedaan om, om daar weer uit te komen uit die put. Ja, ik heb heel veel uh, getekend ja. en uh, ja, daar verwerk ik gewoon heel veel dingen in mm -hmm. eigenlijk. En, uh, en uh, ja, verschillende familieopstellingen ja. en uh, veel erover gelezen. Uh, gesprekken over gehad en uh, ja en het is ook wel heel erg um, ja leren voelen en leren kijken naar jezelf mm. van, uh, en ook ja met mijn partner erover uh, ja. praten en ook van um, ja of zij ook een spiegel wil zijn weet ja. je van wat ze ziet en uh, want soms heb ik zelf niet in de gaten als ik wegzak of zo, oh ja. weet je wel. Ja. En, en zij is dan degene die dat wel gaat benoemen. Ja. En, uh... en dat, dat gebeurt nog wel eens. En, en je ja. zegt eigenlijk ja, zo van dat ik wegzak en ik meteen zegt, oh ja, um, kun je dat ja, iets uitleggen? Wat dat is of, of wanneer dat gebeurt? Wat je daarmee bedoelt? Ja, het, het is... Ja, ook wel gewoon als je, als je in een stuk verdriet um, terechtkomt, ja. dan... Um, vind ik het nog steeds lastig om daarover te praten. Ja. En dan um, ja, wil ik het heel graag zelf oplossen. Mm -hmm. De, alleen doen. Ja, alleen doen. Heel ja. echt het gevoel, dat gevoel heb ik mijn hele leven al van: ik moet het alleen doen. Ja. En uh, ja, en dat was ook wel een uh, um, eye opener dat dat ook wel uh, ja met het hele tweelingstuk uh, ja. te maken heeft. Ja. En, uh, dus daar, dat is wel goed als, ja, als um, mijn partner dat dan ziet gebeuren, ja. Ja, dat ze het benoemt. En dan uh, ja, ben ik eerder in staat om daar toch wat over te vertellen. Ja. En, want ik, ik merk wel van dat praten en delen, ja. dat dat um, ja, helpt en ja. uh, um, nou, ruimte Geef, Hoe heb je dat met je partner uh, gedeeld eigenlijk in die tijd? Ja, het is eigenlijk... Uh, uh, ben ik in het begin, ja ik heb natuurlijk wel verteld over die opstelling en zo, mm -hmm. maar dat, uh, ja, dat vind ik altijd heel moeilijk om daarover te delen, dat, dat is zo'n zo, zo innerlijk proces eigenlijk, wat, maar na aanleiding van wat ik, wat ik ben gaan lezen, ben ik op een gegeven moment een dagboek gaan schrijven ja. en wat ik er dan in herkende, in wat ik las en ja, wat, wat heel erg een link had met mijn eigen leven en uh, ook tekeningen gemaakt die ik daar dan weer bij. Um, in dat dagboek heb uh, geplakt. En, um, en elke keer heb ik haar, als ik weer een stuk had wat ik denk van goh dat is toch wel heel, heel mooi dan, dan liet ik haar dat lezen. En zodoende ja, gingen we eigenlijk het gesprek erover aan. Ja. En er uh, ja, zijn er ook best voor haar veel dingen op, op, op uh, zijn plek gevallen. van Hoe, mm -hmm. ja, hoe ik in elkaar uh, steek. En, ja, vooral ook mijn, mijn twee kanten. Mm -hmm. uh, ja, de ene kant uh, ja, wat ik daarnet ook al noemde, van, van dat, dat je haar zoekt maar aan de andere kant heel erg kan ja. afduwen. Van, ja, dat was voor haar, is voor haar altijd heel erg verwarrend geweest, ja. zeg maar. Ja. En nu kan ze dat gewoon weer plaatsen. Oké, okay. ja, dat is mooi hè. Ja. En, en nou, je noemde al, je, je tekent veel, je schrijft en nu weet ik dat jij ook bezig bent met een uh, heel mooi boekje. Ja. Um, is die al af? Uh, ja, zo goed als. Okay. En uh, ja, met tekeningen ook erbij. En, ja, eigenlijk is dat ook een soort uh, ja, verwerkingsproces of zo. Ja, ja, het is eigenlijk, uh, ja, eigenlijk een soort in de vorm van een uh, sprookje. Um, ja, ben ik eigenlijk een soort mijn verhaal gaan vertellen uh, van, ja, van het begin af. Ja. Van dat we vanuit het licht hier naartoe kwamen. En Hm. Nou heb ja. ik het al mogen lezen, dus ik weet inderdaad, het is een heel mooi heel mooi boekje. En Om er nou voor te zorgen dat je het ook echt uit gaat brengen, heb je al een idee, een planning, wanneer het gedrukt gaat worden? Dan komt het nu vast te liggen? Nou ja, ja liefst zo snel mogelijk. Oké, okay. ja. oh, dat is mooi. Ja. Dus dat, uh, ja, ik ga er helemaal voor. Ja, ja. ja super, dat is uh, leuk. Ja. Ja. Hey, en als ik jou nog een, een laatste vraag mag stellen, heb je nog... Bepaalde tips of, of adviezen of, of wat dan ook aan mensen die, die dit horen. En misschien ook het gevoel hebben dat ze ja, een eenheidige tweeling misschien zijn geweest. Um, ja. uh. Wil je vraag nog een keer herhalen? Ik, ik werd afgeleid door een hartje op de grot. <laughs> ja, jij ziet altijd overal hartjes. Dus, ja. <laughs> dus, ja. um, heb je nog tips of adviezen voor uh, kijkers? Ja. <laughs> <laughs> Heb je nog tips of adviezen voor uh, mensen die dit horen en ook het gevoel misschien hebben van god ik ben een alleen geboren tweeling. En misschien ook het, het heel sterk het een eigen gevoelen ja, is, uh... Uh, ja, het is... ja, tips is vooral als je het gevoel hebt mm -hmm. van uh, ja, ga opstellingen doen en uh, ga het gesprek aan met je moeder. Ook, en ook als daar niks uitkomt, draai je niet aan je eigen gevoel. En uh, ja, lees uh, het boek van Ranken. <laughs> <laughs> en uh, in mijn boek straks. Ja. ja. Nou ja, ik, ik weet ja. natuurlijk wel, hè, omdat ik al veel met, met mensen werk die, die nou, allemaal bij mij komen en alleen gewoon tweelingen zijn geweest. Dus dat, dat met name de, de een eigen, die, die, die hebben echt, nou, ik, ik kan wel zeggen, die hebben het echt veel zwaarder in, in mijn ogen. Het is echt. Uh... Ja, Alsof je echt ja. een deel van ja. jezelf kwijt bent. Alsof ja. je echt gewoon ja, gesplitterd bent. bent. Ja. Ja. Dus dat is best ja. uh, lastig. En ik denk ja. dat het belangrijk is om het een plek te geven. Ja, ja ik heb wel um, gemerkt van dat ook het zelfs ook het erkennen van dat je hier niet wil zijn. Dat je terug wil naar je tweelingenhalf mm -hmm. Dat dat zelfs helpt. Ja. Van, um, ja. Want van, pas op het moment dat ik het echt erkende. En erkende dat ik zo diep zat. Ja. Oh. Uh, en uiteindelijk uh, onder andere van jou een helpende hand kan aannemen. <laughs> wat uh, heel ingewikkeld was en wat ook heel veel boosheid heeft gebracht. Maar toch, ja, maar toch uiteindelijk uh, een doorbraak. Ja. En, ja. en ik denk, ja, het, is ook, het heeft ook zo moeten zijn of zo. Ja. Om maar zo, het te, ja, het zo te, te voelen ja. dat, ik, dat ik hier mijn ding te doen heb, en, en ook nu voel dat ik gewoon wil leven. Het is een behoorlijke weg die je afgelegd ja. hebt en je hebt echt veel uh, nare nou, dingen tegengekomen. Maar het heeft je nu al gevormd tot wie je nu bent. Ja, absoluut. Dus, dus, ja. Dus, uh, en als je het aangaat, ja, je komt gewoon sterker uit. Ja. En, en je leert zoveel, tenminste ik heb zoveel van mezelf leren kennen. Ja. Dus je zegt eigenlijk ook bij deze, ga aan. Ga ja. er helemaal ja. door, ja. helemaal de diepte in, ja. tot de bodem. Ja. ja. Want je komt weer boven. Ja. Nou ja, dat is wel mijn ervaring. Ja. Maar goed, dat kan ik niet iemand garanderen, nee, natuurlijk. Dat, maar is, dat is zeker ja, waar, maar goed. Ik, het, maar. Uh... het is wel. Um, ja, ook gewoon dus de, donkere, de donkere kant. Juist door die donkere kant ja. zie je ook het licht weer beter. Ja, ja dat, mooi. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken. Als ik je nu voor de camera een knuffel gegeven heb, dan gaat de camera alle kanten op. Dus niet later, dat doen we daarna. Het zo. Maar goed, ik, ik wil je heel erg bedanken. En ja. Mocht jij nog vragen of, of, of opmerkingen hebben naar de hand, je kan natuurlijk altijd naar de website gaan www.alleengewoeldtwellingen.nl. En via de website kun je mij altijd een, een mailtje sturen. Dus uh, goed, dankjewel voor het kijken.